Goedenavond, dames en heren. In de stuk staan ze hier ver, ver vandaan. Jij meekomen, kom te schatten! Het gaat niet meer! Op Taco zijn ze heel erg boos op elkaar. En het gaat niet meer normaal hier. Je fuckers, Ga op jij. En nu gaan we live door naar onze verslaggever Rob Taco. ja... Nou, ze zijn hier erg hard aan het vechten en ze zijn allemaal geboom en zo. Je hoort het hier ook en je voelt het ook en zo. En het is heel hard en ik vind het een beetje eng en zo. Oh nee, oh nee. Nou mensen, dank u wel. Uh, een hele fijne avond nog, het boeit me verder helemaal niks.